Een hele, hele goede morgen deze morgen. Welkom lieve YouTube kijkers bij de zondagmorgenvlog van De Stofjes. Ah, lekker. Weer lekker in het bos gelopen. Heerlijk. De tijd was niet zo heel erg geweldig. Ik had zelfs na het tweede rondje het idee dat ik, dat ik zou gaan kappen. Maar uh, even lekker doorzetten. Dan uiteindelijk ik toch mijn vier rondjes gedaan. de 4,5 kilometer. Lekker in het bos. Heerlijk. Dan maar even geen snelle tijd, maar wel gewoon gedaan. Boah, lekker. Lekker was dat, heerlijk. Nou nou, zondag. Oh, vorige week zondag. Pah. Met voetballen. Orion eventjes de oortjes gewassen. 06. Jippie en jippie oh, met Juliana. Geweldig. Pracht van de wedstrijd. Ze hadden niks te vertellen, helemaal niks. Maar goed. Nou is weer een nieuwe zondag. Vandaag uh, Nune thuis moet ook puntjes pakken, dan doen we nog lekker mee voor de periode. Als het niet lukt, uh, jammer dan. Hebben we hebben alles geprobeerd. Maar goed, dan uh, gaan we gewoon door in de competitie natuurlijk. Moet uh, nog even wat, uh, wat gaan stijgen. Poh, maar goed, volgende zondag oh, dat was perfect. Nou nou nou. nou. En uh, vrijdag. Ja, gisteren, dat was ook leuk. Dat was ook leuk. Er stond voor mij een kamerfeestje op de planning bij Juliana. Zoals dus ik op de, Oh zo gezegd, dat noemen ze een tussenbar, dat je de bestelling aanneemt en bij de bar uh, bestaalt, jij geeft het weer terug aan de mensen. Dus dat is niet helemaal door te dringen. Van uh, ik eerst, ik eerst. Uh, maar daarvoor, daarvoor was het wel leuk. Dat was wel leuk. We waren even naar Dukenburg gegaan bij. Uh, die, die tent met die mooie uh, M M M M. En uh, nou, daar kwamen uh, uh, hele leuke personen tegen. Dus, uh, dat vinden mijn dochter en ik vinden dat uh, leuke personen om, uh, om naar te kijken iedere, uh, iedere keer. Dat waren de bakketjes niet allemaal compleet. Erm uh, en, uh, en uh, de kleine, dan ben ik alleen even de naam je je kwijt. Oeh, oe, dat is slecht. Maar die, de, de, de moeder en dochter waren er niet bij. Maar de twee jongens wel, Sam en Jesse en Ramon. Echt, echt gewoon hele lieve mensen. Natuurlijk, hè, ze komen daar ook, euh, ook voor euh, om, om te eten. Uh, maar ze weten dat ze, uh, ja, dat ze bekend zijn. Dus als ze aangesproken kunnen worden en dan een, uh, een foto maken. Nou, bij mij lag wel alle, uh, iedere keer op de tong van: met, met wat voor uh, uh, programma dat ze eigenlijk werken, of, editen of hebben geëdit. Uh, ja, ik werk met uh, DaVinci Resolve, vind ik een uh, fijn programma als ik uh, de filmpjes uh, maak voor YouTube. Uh, dit natuurlijk niet, dit zet ik eigenlijk online, alhoewel ik uh, dadelijk wel ga bewerken, want ik heb natuurlijk een foto gemaakt samen met mijn dochter en de bakketjes. Dus dat wordt deze keer wel in, uh, in de bewerking gemaakt en uh, het feit dat ik dus binnenkort ook uh, mijn honderdste uh, vlog, uh, loopvlog op de, de YouTube-set uh, moet ik ook weer even gaan kijken naar een nieuwe thumbnail, dus die moet ik ook weer in elkaar gaan knutselen. Maar goed, alles bij elkaar was gewoon heel lief en ik heb daarvoor mee, mee gepraat en uh, ja, het was, was, was leuk. Het was prima. Ik vond, uh, ik vond het leuk en uh, ja, D dat. dat, ik heb een beetje gezegd zo wat, uh, wat ik doe, dat, ik ook, uh, dat we ook een tijdje gevlogd hebben. Dat ik nou deze zonnemorgenvlog uh, doe, iedere ochtend. Gewoon even sec, uh, koud, eigenlijk onbewerkt, nagenoeg onbewerkt. Er dus zijn een paar bewerkten zijn er. Maar uh, ja, God. Uh, ja, ik, vind, ik vind het ook leuk om te doen. Zeg maar, uh, tussen de vijf en tien minuten praat. Uh, maar ja, daarentegen, nadat nou, we ze zijn tegengekomen, begon het bij mijn dochter en, en bij mij ook wel weer zoiets van, zullen we weer opnieuw gaan beginnen. Zullen we zullen weer gaan beginnen om wel weer te gaan vloggen. Zullen we dat eens gaan doen? Ja, daar zit wel een hoop tijd in bij van spreken een half uur of een uur materiaal wat je op YouTube zet, daar heb je ongeveer een uur of vijf zes beeldmateriaal en dan moet je dus gaan gaan gaan clippen, plakken enzovoort. en En natuurlijk met die programma's gaat het dan wel wat wat makkelijker en dan je langer met die programma's gewerkt. Of ja, gaat werken, gaat het dan wel een stuk sneller natuurlijk met shortcuts enzovoort. Maar ja, dan nog. Je bent er gewoon een tijd mee kwijt. Je wil zoeken, je wil toch het leuke laten zien. Je wil muziek toevoegen, je wil tekst toevoegen, je wil ja, iets toevoegen. Dat, ja, om het leuk te maken voor jullie kijkers. Maar ja, dat is het dus. Tijd. Maar goed, we zullen wel zien. Nou, ik ben weer aangekomen bij de, bij de fitness. Dus ik ga deze vlog nou weer even stoppen. Ik ga nu even een anderhalf uurtje, denk ik, of een uurtje fitnessen. Dan gaan we straks naar het voetballen toe. Druk, druk, druk, druk. Dit bedoel ik dus. Druk, druk, druk. En natuurlijk, als ik dat allemaal zou skippen, zou ik spreekvoetbal zou skippen, zou ik natuurlijk meer tijd krijgen om, uh, om te gaan vloggen. Maar uh, ja, dan met dat voetbal doe ik ook nog uh, echt heel graag. En dan is er een, een mix in te vinden. Ja, bijna niet. Met werk erbij. Wat lastig. Maar we zullen wel zien. Misschien ga ik dan gewoon kijken naar ook uh, kortere vlogs. De, de, de, de, niet alleen de bakkers, maar er zijn er meerdere die pakken gewoon een vlog. Zo'n Gio doet ook maar vlogjes van een half uurtje. Max drie die heel af en toe als het een vakantievideo is, dan wil je nog wel eens een keer na een uur tellen. Maar 9 van de 10 is het, toch, ja, is het toch maar voor een, ja, een half uurtje, drie kwartier. En dan staat het erop. En dan is het ja, de, de, de spullen bewerken en hoe bewerk je het heel veel of juist niet. Ja. Dat ligt aan degene die, aan het, die, dat, die, dat, die dat op YouTube zet. Dus, nou goed, nogmaals, ik ga deze vlog ga ik afsluiten. Dan uh, zou ik nou even zeggen: even abonneren op de kanaal, even een duimpje omhoog. En dan uh, zie je volgende week weer weer terug op de zondagmorgen. Uh, nogmaals, uh, Ramon, Niasse, yes, Sam. Dank u wel. Ik vond, uh, ik vond het leuk om jullie het even te ontmoeten. Dus, nogmaals, ik zou zeggen: ik ga afsluiten met de welbekende korte ciao.